Ik sta hier in Den Haag. In Amsterdam. In Den Bosch. Voor het gerechtshof. Wat ja, zegt ik u? Ga naar de... Ik ga één en Mag ik alleen nog het uitroepteken doen? Stoppen dus nu. Oké. Okay. Eén op de vijf vrouwen ondergaat in haar leven een abortus. En dit is geen misdaad. Toen ik de abortus al laten plegen, dat ik heel vaak dacht. Mensen begrijpen dit helemaal niet. Dan hadden ze geen seks moeten hebben. Babymoordenaars, kindermoordenaars ook. Wist jij dat abortus in Nederland in het Wetboek van Strafrecht staat? In artikel 296 om precies te zijn. En officieel is het dus strafbaar, tenzij je voldoet aan een aantal voorwaarden. We Oh, echt niet meer van deze tijd. Daardoor is abortus geen onderdeel van het reguliere zorgstelsel. En daar moet verandering in komen. Want we zien wereldwijd wat er kan gebeuren als conservatieve politieke krachten hun kans schijnen. Ik vind dat een uitstekende ontwikkeling. Ja, wij vinden elke abortus een uh, tragedie. En iets wat eigenlijk niet zou moeten gebeuren. Het is daarom tijd om abortus uit het strafrecht te halen. En beter te beschermen en te verankeren in de Nederlandse wet. Want... abortus.